Wij zijn en werken met een diverse groep mensen met verschillende ervaringen en achtergronden. Samen met jullie kunnen we bergen verzetten om echt aan de slag te gaan met voor jullie belangrijke thema's. We begeleiden op een creatieve manier een brainstormsessie om tips, adviezen en ideeën te verzamelen. En deze door te geven aan de opdrachtgever. We werken met een sticky wall. Hierop plakken we jullie tips, adviezen en ideeën waar uiteindelijk een gezamenlijke gekozen top 5 uitkomt. Deze top 5 wordt door ons aan de opdrachtgever overhandigd en wij zorgen voor een terugkoppeling naar jullie. De organisatie is blij met je inzet, dus regel ook een passende onkostenvergoeding en een hapje en een drankje tijdens de brainstormsessie. Daarom vragen we of jij mee wil denken in een brainstormsessie over onderwerpen die jij belangrijk vindt. Dit kan van alles zijn. Door mee te doen met de brainstorm sessie weet je zeker dat er echt iets gebeurt met je advies. Dus doe een keer met ons mee zodat je kunt zeggen naar mij wordt geluisterd.